Goed zo, Joyce! Heetjes! Hé, hey, Oh, je hebt nog genoeg. Hé, hey, Black Tech. Kijk eens, Black Tech. Oh, Black Tech. Er zit nog in Black Tech. Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Roosje! Ben je klaar, Roosje? Nee, je hebt nog heel veel. Oh, Annabel gaat het stelen. Hé hey Roosje! Oh, 7-7-6 af dat wegjagen. Ja, die is leeg. De eerste die leeg is. Hé Roosje! Hé Annabel, ga eens weg! Annabel, ga weg! Ze weet het precies. Hé Blackjack, kom maar thuis! Hé Roosje, hoe dat ik wil? Hé! Hé hey, Roosje, hé hey, Roosje, oh Roosje, oh Joyce, kom bij Joyce, kom bij Joyce, kijk eens Joyce, oh Joyce. Hey Roosje. Annabel niet doen. Niet doen Annabel. Oh, Annabel. Goed zo, Joyce. Heetjes. hey Joyce. Nou, Annabel. Kijk eens. Hé Joyce. Hé, Blackjack. Kijk eens Blackjack. Oh, Blackjack. Roosje! Hey Roosje! Goed zo, Joyce! Dat vindt ze super lekker! En Roosje eet heel graag! Hé hey, Annabel, niet doen, niet doen Annabel! Kijk eens! Hé hey, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Oh, je laat hem vallen! Maar je hebt hem nog! Hé hey, Roosje! Nee, aan de bel niet doen. Hé, nee, Roosje. Nee, aan de bel niet doen. Ik ben stout aan de bel. Hé, nee, aan de bel. Hé, nee, Roosje. Goed zo, Joyce. Oh, Blackjack ging, ging, ging kochen. Oh, Blackjack. Black Hij zit zich in een wortel. Oh check! Ah, dat komt goed. Ja, het is zo, ja. Nou, gelukkig gaat Annabel niet bij Roosje zitten. Hé hey, Roosje!